Zo, we hebben zojuist Vinius uh, gemaakt van Vinius en Furb. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar die heeft natuurlijk ook een vriendje nodig. We leggen onze Vineyers even opzij. En dan zien we de afbeelding van Furb. Voordat we gaan beginnen leggen we weer de spullen klaar. Als je net Vinius hebt gemaakt, dan ligt die spullen er waarschijnlijk nog. Heb je Vinius al wat langer geleden gemaakt, dan moet je ze er weer even bij pakken. Ik leg onze viniërs even opzij. Zo, als het voorbeeldje ook opzij. We hadden net een driehoek uit de huidskleur geknipt. Het rest van het papier gaan we nu weer een gedeelte van gebruiken. Het rode papier van net hebben we nu niet nodig. Want Furp heeft groene haren. Wel hebben we het witte papier nodig van net. We moeten namelijk de ogen maken... En natuurlijk zijn kraag. Daarnaast hebben we groen papier nodig. Je kunt natuurlijk zelf een kleur groen uitzoeken. Ik heb deze mooie kleur groen, maar je kunt natuurlijk ook een stukje groen uit het restpapier pakken. Daarnaast heb je uiteraard weer een schaar nodig. De lijm. Een lijmstift mag ook een pritstift zijn of eentje van de Action, dat is niet erg. Een potlood, een gum, in het geval je ergens mis zit, een zwarte stift, en dat was het eigenlijk al. We gaan eerst beginnen met het hoofd van FURP. Dat is het grootste gedeelte, en ik hou er altijd van om met grote gedeeltes te beginnen. Ik pak het blaadje van FURP. Net wat we net over hadden van Vinius bedoel ik. En dit stuk wil ik graag hebben. Dat betekent dat ik hem dubbel ga vouwen. Tot het hoekje. En dan zorg ik dat hij hier aan de onderkant netjes recht is. Want dan weet ik zeker dat ik een rechte lijn heb. Zo. Nu is die omgevouwen. En dan heb ik in het midden die mooie lijn. Dan ga ik hem uitknippen. Maar dat driehoek ga ik zo meteen niet weggooien. Want daar maak ik zo meteen nog het hoofd van, van Dove Want Dovenschmids gaan we zo meteen als laatste maken. Eerst dus het hoofd van Finis. Netjes uitknippen over het lijntje. En dan zie je dat we de hoofdvorm al hebben. De driehoek leg ik even opzij. hoeven we nu nog niet te gaan gebruiken, gaan we zo meteen. Nu heeft Phineas een neus en een oortje. Nu kun je natuurlijk stukjes eraan plakken. Maar je kunt er ook stukjes afsnijden. En dat is wat we gaan doen. Ik ga dus eerst het oor tekenen. Dat zit ongeveer hier. En dan een neus. De neus begint net iets boven het oor. En is best wel groot. Als je recht, heel recht kan knippen, kun je nu met je schaar in één keer zo eraf knippen. Maar je kunt ook iets rechts pakken. En dat heb je vast wel liggen, want je hebt een blaadje. En dan kun je een rechte lijn tekenen. Van boven naar beneden. Met die twee stukjes. Ongeveer op die lengte. Doe maar ietsje langer, dan kun je eventueel de neus nog wat groter maken. Zo. Zie je, ik heb het heel dun getekend, dan kan ik het zo meteen makkelijk weggunnen. Hier heb ik de neus, en daar ook. Dat moet een beetje rond worden, die neus, op het einde. Zo. En aan de onderkant natuurlijk ook. Zo. En aan de kant van het oor ga ik ook zo'n lijn tekenen. Een mooie rechte lijn. Je kunt het natuurlijk ook met een liniaal doen. Hè? Dat is misschien wel makkelijker zelfs. Van boven tot het oor. En dan weer verder. En zo. En dan had ik al gezegd dat we net die gum nodig hadden. Die gum hebben we nodig voor het stukje in het midden. En hier bij die neus hadden we namelijk die lijn net doorgetekend. Omdat we het niet goed konden zien. Zo, en een heel dun lijntje kan je die heel makkelijk weer weggooien. Zo. Nu ga ik de stukken uitsnijden. Oh, wacht even, ik vergeet de mond. Jullie letten goed op. Hier hebben we nog een kleine mond van Vinus. Nou, van FURP bedoel ik natuurlijk. Ik raak helemaal in de war zo. Zo, en die mogen we natuurlijk ook uitknippen. En nou, daar gaan we. Je pakt je schaar. Hij netjes een beetje aan de binnenkant van de lijn, zodat je het potloodstreepje niet zo goed ziet. Zo. Dan het oortje eruit. En de rest van het lijntje ook verder knippen. Zo. Dat mag bij het restpapier, dat hebben we niet meer nodig. En dan gaan we aan deze kant... De neus eraf knippen. Zo. En als jullie het goed onthouden hadden, ging het hier met een beetje met een boogje. Zo. Bij het restpapier. Dan beginnen we hier ook met een klein boogje. En dan vind ik het altijd fijn om dan de rest in een rechte lijn te knippen, maar dat hoeven jullie natuurlijk niet te doen. Over het lijntje wat je net getrokken hebt, het dunne potloodlijntje, hartstikke idee. En dan knip ik de mond eruit. Oeh, ja, en, en dat is ook weer netjes. Zo. Nu heb ik fur, althans zijn hoofd, met een neus, oren en een mond. Wat we nu nog missen, zijn de haren, de ogen en de kraag. Die gaan we nu maken. En ik begin bij het makkelijkste. En dat vind ik de haren. Omdat je dan ook gelijk ziet dat het furb is. Ik leg mijn blaadje zo een beetje erboven, zodat ik weet hoe breed het hoofd van furb is. Zo, mag jij even opzij, want dan ligt je even in de weg. Zo. Waar had ik het? Hier had ik het zo. Nou dan weet ik dat het hoofd zo breed is. Een beetje ruimte naar opzij nemen. De, de onderste haren, zoals jullie zien, zijn kleiner. Dus die ga ik ook kleiner tekenen. Zo. Dat is ook wel handig, want dan kan je zo meteen weer goed aan oplakken. Proberen we een beetje klein, klein te maken hier aan het midden, zodat het er niet zo heel erg uitziet of dat je van een recht lijntje maakt. Ja. En aan alle drie de kanten heeft hij drie haren. De eerste hebben we al getekend. De tweede moet echt groot zijn. Die gaat over het randje heen. Zo. Nou. En die komt weer naar binnen. Dat doen we aan de andere kant ook. Die gaat over het randje heen. En die komt weer naar binnen. Prima. De derde haar, die wordt nog groter. Die gaat dus nog verder over het randje heen. En aan de andere kant natuurlijk ook. Een mega haar. En nu zie je dat je net als bij Phineas weer zo'n soort mislukte palmboom hebt. Dat is niet erg, want zo lijken het wel echte haren. Ik begin altijd netjes met uh, zo'n rondje eromheen knippen. Dat vind ik altijd makkelijker. Dan heb ik zo meteen minder papier om vast te houden. En hoe makkelijker, makkelijker je kunt draaien, hoe beter het is. Je kunt natuurlijk, net als bij het eerste filmpje, als je meer tijd nodig hebt, even het filmpje pauzeren. Dat is niet erg. En sterker nog, waarschijnlijk heel erg slim. Omdat jij het voor de eerste keer doet en ik het al een paar keer gedaan heb om te oefenen voor dit filmpje natuurlijk. Ik doe de haren uitknippen. En de kleine stukjes papier leg ik elke keer bij, de, bij het restjeshoopje. Dan ligt het mij niet in de weg. Het volgende stukje knip ik ook uit. Zo. En nu begint het al, beginnen het al een beetje haren te lijken. Zo. En het volgende stuk. Natuurlijk ook. Oh. Herinner, herinner jezelf elke keer weer aan: als je even een klein beetje mis zit, is het niet erg, want je draait hem zo meteen toch weer om. Zo. Net als we het bij Phineas gedaan hebben. Ik doe dit allemaal live. Dat betekent dat op het moment dat ik knip, dat jij ook ziet dat ik knip en hoe lang ik daarover doe. Als je nou zelf iets meer tijd nodig hebt, uiteraard pauzeer die video, want het is niet zo belangrijk dat je het snel doet. En ik heb natuurlijk zitten oefenen. Het moet natuurlijk wel in één keer goed gaan als ik het op een filmpje zet. Ja, en nog een stukje. Zo. En tjaka. Die gaan we natuurlijk weer andersom neerleggen. Dus de potloodlijntjes staan aan deze kant. En dan draai ik hem even om. En dan zie je dat hij zo goed op het hoofd van ver past. Nou, daar gaan we een beetje lijm op doen. Beetje lijm op. Zo. En dan blijft hij zo heerlijk plakken op het hoofd. Nou, nu zie je dat ik hier nog een heel klein hoekje heb. Dat kan gebeuren, kan ook bij jou gebeuren. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat het bij mij gebeurt, want dan kun jij het gelijk zien. Dus snij je gewoon zo het hoekje van zijn hoofd af. Zo. Mag je het echt natuurlijk nooit doen, maar bij een, teken, een tekenfilmfiguurtje die aan het knutselen bent, kan dat natuurlijk wel. Zo. En nu past hij weer. Nou, nu moeten we dus nog twee ogen en een kraag maken. De kraag is redelijk simpel, dus daar beginnen we mee. We pakken het blaadje. Het witte blaadje van het restpapier wat je nog had. Dan gaan we kijken hoe breed die is. Dan zetten we daar een streepje en daar een streepje. Want we willen dat die iets breder wordt. En dan zijn het eigenlijk een groot driehoekje. En een iets kleiner driehoekje. En dan hebben we zijn das. Dus ik heb hier een driehoekje. En nog een driehoekje. Zo. En dan heb ik eigenlijk al zijn kraag. Je ziet, ik heb het weer andersom gedaan. Dan kunnen we hem uitknippen. Blaadje. En knip hem eruit. Dit keer kies ik ervoor om het in één keer te doen. Want het zijn toch allemaal rechte lijntjes. Dat is best wel simpel knippen. Rechte lijntjes. Zo. En die laatste ook. Kachikidee. Kachang. Nu zit aan deze kant de potloodlijntjes. En ik draai hem dan om. Als ik hem omgedraaid heb kan ik hem zo aan de onderkant van mijn finies plakken. Dan kies ervoor om de lijm op de finies te doen aan de onderkant. Een heel dun laagje. Een heel smal laagje. Je mag best wel veel lijm gebruiken. Best wel dik erop, maar een heel dun laagje. Want anders dan heb je straks te weinig papier. Dan zie je de lijm, dat is natuurlijk niet mooi. Zo, en eroverheen. Zo. En zwart, hij heeft al een kraag. Nu het moeilijke gedeelte: Die ogen. Hoe ga ik dat nou doen? Want die ogen zijn een ovaal. Als ik een ovaal heb, dan is het niet rond. Dus ik kan niet mijn balletje gebruiken. En ik kan niet mijn beker gebruiken. Proost. Wel lekker om even een slokje te nemen natuurlijk. Maar ik kan ze er niet voor gebruiken. Dat betekent dat ik het uit de losse pols moet doen. Wat bedoelen ze er nou mee? Dat betekent dat ik mijn potlood pak. En jullie zien, ik ben rechts, dus ik pak het potlood in mijn rechterhand. En ik ga dan twee ovaaltjes op mijn papier tekenen. Een grote voor het achterste oog en een kleine voor het dichtbij in de oog. Maar natuurlijk wel weten hoe groot ze ongeveer moeten zijn. De bovenkant is daar, en de onderkant is daar. Dat weet ik niet. Dat is namelijk de ruimte tussen het voorhoofd en de neus. Dat is ongeveer de helft. Dus als je van het haar naar de neus gaat, is het oog ongeveer de helft zo groot. Daar ga ik met het eerste over. Je gaat dus van daar naar hier. En dat is best wel moeilijk als je dat de eerste keer doet. Maar ik heb er zo snel ook geen trucje voor. Dus dat moet je eventjes een keertje proberen. Gewoon een ovaal tekenen. Nou ja, gewoon. het is nog best wel lastig. Ja, dan heb je de eerste. En dat is het grote oog. Maar dan heb ik nog een kleine oog nodig. Dat ga ik ernaast maken. Het kleine oog is ook een ovaal, maar kan iets dikker zijn. En het zit een klein beetje over het grote ovaal heen. En een beetje naar beneden. Dus hier is de onderste lijn, dus dan ga je een klein beetje omhoog. En hij is kleiner, dus ik doe een stuk van de bovenkant eraf. En dan maak ik weer een ovaal. En je ziet, zoals ik zei, dat het door dat andere ovaal heen loopt. Dus neer. En hij is wat dikker, dus het is bijna een cirkel. Maar niet helemaal. En zo. Oeh. Ja, kijk, zelfs ik vind dat nog lastig. Maar dat is niet erg. Sommige dingen moeten nu even moeilijk zijn. Nou, ik knip snel dat stukje uit, want dan hoef ik niet het hele papier over mijn tafel heen te halen. Zo, witte papiertje weg. Dan hebben we onze originele finish hebben we er weer naast liggen. En dan kan ik gaan knippen. Netjes eromheen. Over het lijntje, wat je net zelf getekend hebt. En een hartstikke idee. En daar ook. En het kan zijn dat hij een beetje klein lijkt. Want ik begin nu te twijfelen aan mezelf en ik denk dat mijn oog te klein is. Dan moet ik even gaan kijken. Lukt dat zo met dat oog? Of ziet dat er echt te klein uit? Als ik het vergelijk met de andere kant, ziet het oog er best wel klein uit. Maar ik zie ook dat mijn vinius smaller is. En een smallere neus heeft. Even kijken. Zijn we hier tevreden over of willen we hem groter hebben? We willen hem natuurlijk ietsje groter hebben, ietsje vetter. Dat snap ik. Dus we pakken het papiertje nog een keer. Dat witte velletje. En we hebben nog steeds onze twee ogen. Van de vorm over de vorm zijn we wel tevreden. Maar we zijn niet tevreden over hoe groot ze zijn. Dus we gaan ze iets vergroten. Dus ik pak een hoekje. En ik ga eromheen tekenen. En wel net iets groter dan het randje was. Zo. Jullie zien, ik had hier een randje staan. En ik ga eromheen tekenen doe ik aan de, bij de grote ovaal ook. Nou, ik wilde met name ook dat hij iets vetter werd. Dus ik ga maar een klein gedeelte doen. Zo, tot de helft. En dan maak ik hem expres extra vet. Dus hij krijgt wat meer gewicht mee, dat oog. Zo. Ja. Moet wel een ovaal blijven natuurlijk. Daar moet je dan zelf wel een beetje voor zorgen. Zo, ja. En nu kan ik hem nog een keer uitknippen. Zo, hartstikke idee. Ik hou niet van grote vellen. Gaan we het nog een keer doen. Dan zie je dat het bij mij ook niet altijd gelijk de eerste keer goed gaat. Je hoeft er niet bang voor te zijn als het bij jou ook een keer wat langer duurt. Je kan nu helemaal niet alles in één keer goed zijn, doen. En niemand die weet alles, ook ik niet. Zo. Daar gaat Prima. En nog wat groter. Zo. Nou. Nu heb ik een groter oog. Die is ongeveer vergelijkbaar met deze, maar ietsje kleiner, want onze vingers en furp is ook wat kleiner. Dan zie je dat dat oog precies zo past. Met het ovaal van het grote oog, dat gaat tot de helft. Op het papier en met de helft erover. Het oog steekt een beetje uit. Dan kun je de lijm erop doen. achterkant. Aan de kant waar de potloodstreepjes stonden natuurlijk. En dan plak je hem erop. Ongeveer tot de helft. Zo. Nu kunnen we de accenten gaan maken. Daarvoor hebben we de zwarte stift nodig waar ik het net over had. Het kleine oog krijgt een, een zwarte cirkel eromheen. Dan kun je gewoon langs het randje van het, van het witte papier en hier op wat ze noemen de losse pols. Zo, maak je het randje af. Hij heeft een stip in zijn ene oog en een stip in zijn andere oog. Dan komt er een stukje zwart voor zijn neus en aan de onderkant ook een stukje zwart voor zijn neus. In zijn oren... Doen we een omgekeerde drie. Zo. En zo zie je dat je furt klaar is. Het volgende filmpje gaan we Dr. Doversmits maken. Veel knutselplezier.